Jasper, we hebben verschillende nieuwswebsites bekeken over technologie, artikelen over technologie. En daar gebruikt altijd een mooie stokfoto bovenaan de pagina. Ja. We hebben er heel wat voorbij zien komen. Wat valt jou nu op? Ja, niet echt menselijke, men, geen menselijke maat, maar heel erg ja, zoals dit die lampjes en tuk tuk tuk, al, die, al die draden. Heel erg mysterieus. Ik zie heel veel uh, overlees, heel veel data die in de ruimte zweeft. Ja, precies. Ik zie allerlei nullen en enen rondzweven, ik zie toch ook wel veel Handel. echt hardware, ik zie veel robotarmen, ik zie veel printplaten en andere echte harde technologie. het ja, ziet natuurlijk ook de hand, alsof we een soort van de toekomst in onze vingertoppen. Nou, in onze hand kunnen zetten. Ja. Kijk en dit was wel echt mijn favoriet die ik tegenkwam, ja. agressieve software ja. gaat opnieuw rond. En we zien een stokfoto, in een stokfoto, ja. dat het slecht uitgesneden is en dat het ook gewoon Javascript of jQuery is, wat we hier ja. zien. Ja, Het valt ook op dat er bijna geen mensen in stokfoto's zitten, behalve als het om een hacker gaat. Dan is dat opeens ja. een persoon, ja. maar bij alle andere dingen zie je eigenlijk helemaal de mens niet terug in, uh, in de foto's. Oh, nee precies, dus als het om hackers gaat dan is het... Uh, maar niet, niet een, het is niet een heel divers persoon, het is altijd dezelfde soort persoon, met die hoodie en die alsof het niet alledaagse mensen zijn, maar mensen die in een kelder ergens dit zitten te doen, terwijl dat volgens mij al lang niet meer. Ja, ik ben nog niet de hacker met de koevoet tegengekomen, die oh ja, het scherm die, heb je soms, ja, die is wel uh, helemaal yes. klassiek. En termen als kunstmatige intelligentie, daar zijn eigenlijk helemaal geen beelden voor. Je ziet inderdaad wat hersenen in, uh, in datapunten. En je ziet hier ook al dat al die informatie die zo het brein ingaat, al die eentjes en nulletjes die zo. Ik vind ook heel erg hierin terug dat uh, het brein volgens deze foto's niets anders is dan een, een verwerkingspunt van allerlei data. Ja, precies. Eigenlijk zijn wij al gewoon niets meer dan onze hersenen en data. Misschien moeten het vanuit onze darmen komen. <laughs> Oké, okay, Siri, we hebben net gekeken naar allerlei foto's bij nieuwsartikelen over technologie. Ja. Die geven een vrij eenzijdig beeld van die technologie. Waarom is dat een onderwerp waar wij als setup iets mee moeten? Nou ja, ik denk dat uh, de manier waarop je technologie verbeeldt, dat dat heel bepalend is voor hoe we ons ertoe verhouden, hoe we ernaar kijken en ook hoe we er naar handelen. En dat als je dus allemaal hele eenzijdige beelden hebt die de hele tijd alleen maar hetzelfde laten zien... Dat het ook heel moeilijk is om je bijvoorbeeld een andere toekomst met technologie voor te stellen. En je ziet dat ook al heel veel afbeeldingen over technologie zijn heel, erg, um, heel abstract. Dus de mens is er helemaal uit weggelaten. Uh, wat ook een beetje dan de indruk geeft alsof het iets is wat helemaal buiten onszelf staat en waar we geen invloed meer op hebben. Terwijl, je dat, natuurlijk, ja, terwijl dat niet klopt, dat beeld. En ja, je hebt ook wel hele belangrijke thema's, zoals bijvoorbeeld uh, surveillancecapitalisme, het verdienmodel achter onze digitale wereld. Of een onderwerp zoals polariserende algoritmes. Dat is echt heel abstract. En dan helpt het dus als je ook goede beelden hebt die dat uh, wat invoelbaarder kunnen maken. Zodat mensen ook meer de sociale aspecten van technologie begrijpen. Want als je een beetje naar die uh, plaatjes kijkt, dan zie je vooral heel erg veel... Uh, Technologische verbeeldingskracht, maar eigenlijk heel weinig sociale verbeeldingskracht. Ik vind het zelf ook best moeilijk om goede beelden te vinden bij artikelen die wij schrijven. Het zijn complexe onderwerpen die nog heel abstract zijn. Als je al deze beelden hebt gezien die, uh, die vandaag voorbij komen, zou je het beter doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het, het lijkt me ook wel interessant om te zien waar je dan op uitkomt. Of je misschien op hele juist simpelere beelden veel sprekender zijn. Of Dat je echt gewoon. Laat zien wat het is zonder al die, die juice eromheen en zonder al dat gedoe eromheen. Ja, ik ben benieuwd wat daaruit komt. Ja. Als je de beeldvorming over technologie wil veranderen, moet je natuurlijk ook weten waar je vandaan komt. Vandaar dat we samenwerken met uh, Jesse de Koker en Daniela Arends van de Fontes Hogeschool voor de Journalistiek, Lectoraat Journalistieke Innovatie, die ons hierbij helpen. Dus Jesse, vertel maar, wat, wat zijn jullie aan het doen voor ons? Ja, we zijn uh, metaforen aan het identificeren uh, rondom technologische thema's. Dat is een, uh, his, we kijken eens naar de historie, dus vanaf 1971 tot aan nu. En daarin kijken we naar de grootste Nederlandse kranten om te kijken welke uh, metaforen gebruikt worden en welke wereldbeelden of uh, inzicht of frames daarbij worden meegegeven. Nou, waarom is dat zo belangrijk, Danielle? Ja, omdat die beelden heel erg ons publieke denken bepalen. Journalisten hebben een hele belangrijke rol in het publieke debat. En de manier waarop zij hè, hun woordkeuze, maar zeker ook de beelden die ze gebruiken, heel erg bepalend zijn voor de manier waarop we over technologie denken. En we zien vooral nu dat dat vaak hele utopische of dystopische beelden zijn. Dus of de techniek die alles kan, of die onze banen komt inpikken. Terwijl we daar echt nuancering voor nodig hebben. En om daar nieuwe beelden op te ontwikkelen is het wel heel goed om te weten waar komen we dan vandaan. Een stuk historisch onderzoek om vervolgens input te geven aan de ontwerpers waar CTP mee aan de slag gaat. Dankjewel. Terug naar jullie. Ja, we zijn bij al een beetje klaar met stopfoto's van hackers in hoodies en onbegrijpelijke programmeercode. Daarom starten we een ontwerptraject om nieuwe beelden te maken. ...om zo te werken aan een nieuw technologie-kritisch voorstellingsvermogen. Oh, heeft hij ook weer een hoodie op. Echt alsof iedereen gewoon een hoodie op heeft. Dat slaat nog nergens op. Ik denk dat we geld nodig hebben om gewoon te kijken... ...waarom heeft iedereen een hoodie op. <laughs>